Hoe krijg je je belangrijke dingen gewoon gedaan? Pap, ik ben er helemaal klaar mee. Ik slaap al maandenlang in mijn woonkamer. Je hebt wel eens van die klus waar je nooit aan toe komt, maar die wel heel belangrijk voor je zijn. Help! Waarschijnlijk laat jij andere dingen te makkelijk voorgaan. Een theorie die helpt om dat inzichtelijk te maken is de prioriteitenmatrix. In deze matrix deel je jouw taken in vier vakken in. Deze vier vakken geven de prioriteit van jouw taak aan. Vak 1. Belangrijk en urgent. Dit zijn crisistaken. Dat moet nu gebeuren, anders loopt het compleet in de soep. Vak 2. Belangrijk, maar niet urgent. Dit zijn je lange termijn doelen en vaak juist je hoofdtaken. Het hoeft niet per se nu, maar is juist wel belangrijk voor je. Deze zijn dus ook makkelijk om uit te stellen. En dat is ook de reden waarom je er niet zo snel aan toekomt. Vaak kosten ze ook iets meer inspanning en iets meer planwerk. Vak 3. Niet belangrijk, maar wel urgent. Pas hierbij op. Dit zijn de taken die naar je toe komen en die het werken aan je belangrijke taken onderbreken. Dus vragen van anderen die vooral voor hen belangrijk zijn. Vak 4. Niet belangrijk en niet urgent. Oftewel, afleiding. Van die verleidelijke bezigheden die inhoudelijk niet echt iets opleveren. Zoals YouTube, tenzij je naar mij kijkt. Vergeet niet te abonneren. Om je focus te houden op wat jij graag gedaan wil krijgen, moet je ervoor zorgen dat je tijd vrijhoudt voor je belangrijke, maar niet urgente taken. Zorg ervoor dat je die inplant en laat daar niks tussen komen. Wil je blijven leren? Dat kan door op abonneren te drukken.